Ik wil graag dat alle mailberichten die onder deze zoekopdracht vallen, worden doorgestuurd naar mijn mailadres. Ik doe dat door te beginnen met het toevoegen van een doorstuuradres. Dat kan via de instellingen van Gmail. Klik op de optie doorsturen en pop slash imap. Klik daarna op een doorstuuradres toevoegen. Voer hier het mailadres in waarna je de berichten wil doorsturen. Klik op volgende en klik op doorgaan. Er wordt een bevestigingsmail gestuurd naar dit mailadres. Aangezien ik de eigenaar ben van dit mailadres, open ik mijn postvak in om het te bevestigen. De mail ziet er als volgt uit. Door op de onderstaande link te klikken bevestig ik dat mijn mailadres de e-mails mag doorsturen. Ik klik wederom op bevestigen. Het is nu gelukt om een doorstuuradres toe te voegen binnen Gmail. Ik herlaat de pagina door op Inbox te klikken en de pagina te verversen. Ik ga nu een filter aanmaken die de berichten die ik zometeen ga zoeken zal doorsturen naar dit mailadres. Dat doe ik door eerst de zoekopdracht in te voelen. Daarna klik ik op een pijltje hier rechts. Ik klik op de optie Filter maken. Ik selecteer bij de optie Doorsturen naar... Het e-mailadres dat ik net toegevoegd heb binnen de instellingen. Ik klik hierna op Filter maken. Gmail e zal nu bij alle nieuwe berichten die onder deze zoekopdracht vallen, een kopie doorsturen naar ntaravati.outlook.com. Het instellen van het doorstuuradres voor dit specifieke filter is nu voltooid.